Hallo, welkom terug op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. We gaan vandaag wat nieuws doen. Normaal zoek ik altijd met de XP-Deus. Vandaag hebben we wat nieuws om te testen. De ORX, ook van XP. Met de hoge frequentieschijf. We gaan even testen op dit trapveldje. Kijken hoe die bevalt en uh, ja, je ziet de resultaten zometeen. Nou, en de eerste fonds een fietssleuteltje. Nou, en het eerste muntje met de ORX 10 cent. En in het zand 5 cent. Gaat lekker. En 5 cent uit het gulden tijdperk. Ziet er nog mooi uit. Nou, als jullie kunnen zien zoeken we het programma CoinFast. Ik heb een mooi signaal even laten horen. 82 En hier het gaatje. En we zien hem al liggen. 10 cent. Uh, het valt me tot nu toe op dat hij echt heel erg veel uh, reageert op muntjes. Ook wat diepe, mooie, felle piepjes. Het gaat hartstikke lekker zo. Nou, twee muntjes uit het gat. Maar er zit nog meer. Kijk eens, nog één. En de eerste euro. Lekker fel signaaltje, VDI 85. Gaat hartstikke lekker zo. Net één. Nou weer zo'n korte mooie hoge piep. VDI-86. Even gaan. En weer 50 cent erbij. Nou tot nu toe heel tevreden over de machine. Super licht. Makkelijk in de hand. Makkelijk te bedienen. Vel op de muntjes. En dan zit je hier op zo'n trapveldje en dan komt er ook nog zilver uit de grond totaal niet verwacht en het leuke is kwartje 25 cent 1941 is pas mijn uh, tweede zilveren kwartje tot nu toe alleen maar dubbeltjes dubbeltjes dubbeltjes en slechts één kwartje Dat is nummer twee Ik ga hem straks even oppoetsen en dan zie je hem weer terug super blij mee op naar de volgende En weer 50 cent erbij. En de volgende, weer 50 cent. Nou, we zijn weer een stukje verder. En we hebben een 1 euro. En nog veel leuker een 1 frank. In België, ik denk 1941. Dus uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, van het trapveldje zijn we even verhuisd naar een uh, weiland. Ik heb hier al heel veel gezocht en ga nu even kijken of we met de High Frequency schijf hier toch nog wat kunnen vinden. Zie je terug bij de eerste vondst. Nou ik weet niet of jullie het kunnen zien maar een halve Willemscent 1857 en die kwam van mooi diep op naar de volgende. En een 1 cent uit het Guldentijdperk. denk van net na de tweede wereldoorlog nou hij is aardig versleten maar het is een mooie oort een mooi groen patina aan de andere kant nog heel slecht zichtbaar maar een paar Nou, ja, nog een mooi signaaltje, ik zal hem even laten horen, hij zit al in de kluit 87, we gaan even pinpointen nou eindelijk een die wat scherper is uit je Gelria. En de achterkant, een stuk beter nog. Even draaien. Komt die 1784. Zo zien we ze gaan. Nou, en de volgende ziet er ook redelijk uit. Gelria 1765. En een leeuwencentje. Nou, we hebben hem al op een trapweltje geprobeerd. En ook nog wat oudere grond, duitjes, oude muntjes, gaat hartstikke lekker. Nou daar zijn ze dan. De deus, waar ik normaal in zoek. De oryx die we nu getest hebben. Ja, en kun je dan zeggen welke van de twee beter is? Uh, dat is moeilijk te vergelijken. En het is ook niet helemaal eerlijk om zo te beoordelen, want ze vallen beide in een compleet andere prijsklasse ja en wat kunnen we dan zeggen over onze eerste ervaring met de orx ten eerste hij is super licht iets wat je gewend bent van de xp apparaten op velden waar weinig troep ligt is het beter om te zoeken in coin deep loop je op plekken met wat meer vervuiling dan is coin fast de beste opties hij heeft wat minder voorkeursprogramma's dan de deus maar met deze twee programma's kun je aardig redden ja en die hoge frequentieschijf die erbij geleverd is. Die zorgt dat je best nog wel goede resultaten boekt. Veel euro geld gevonden op trapveldjes, op oude grond ook oudere munten gevonden. Duiten, Leeuwencenten, Willemcenten. Dus eigenlijk doet hij uh, niet heel erg veel onder voor de XP-Deus. Alleen met de Deus heb je gewoon veel meer keuzemogelijkheden. Je kunt meer in de instellingen doen. Uh, heb je niet zoveel geld te besteden dan is de ORX echt een supergoed alternatief in plaats van de wat duurdere uh, XP-2. Ik ga hem binnenkort nog meer meenemen, meer testen. Dus wil je meer zien, abonneer op het kanaal. Uh, like de video, laat een berichtje achter en dan zien we je in de volgende video.